Wonen en leven in de westhoek moet zalig zijn, zeker als juist zoveel klasse uitstraalt als deze mooie gezinswoning. Belangrijk aspect van de stijlvolle inrichting is zeker de mooie parketvloer die deze stek supergezellig maakt, de 21 Margot. Dit parket met een toplaag van 6 mm dikke Europese eik voelt zich dan ook thuis in zowel strakke als landelijke interieurs. De toplaag van de Margot is namelijk eerst gerookt en is daarna afgewerkt met een wit olie. Daardoor krijgt de warme, diepe kleur van het hout een witgrijze tint, waardoor het zich zowel laat combineren met designmeubelen als met een meer klassiek interieur. Zoals alle vloeren uit het La Lenno gamma is de 21 Classic 22 Margot een zeer sterke en stabiele vloer. Bij de Margot ziet er onder de toplaag in Europees eikenhout immers een multiplex van 15 mm die op zijn beurt is samengesteld uit een tiental lagen kruiselingsverlijmd veneerhout. Die samenstelling zorgt ervoor dat je vloer perfect stabiel blijft en dat planken van 22 cm breed en 2,20 m lang mogelijk zijn. Wist je trouwens dat ook de accessoires de look van een parket kunnen beïnvloeden? Hier werd gekozen voor lage schilderplintjes. Die werden aangepast aan de kleur van de muren. En dat zorgt voor een eigentijdser effect dan massieve plinten of plinten in dezelfde kleur van de vloer. Wil je meer weten trouwens over de afwerkingsmogelijkheden van onze parketvloeren of over onze accessoires? Neem dan zeker even een kijkje op onze website. Bekijk ook zeker ons andere La filmpje over de Margot parketvloer, want daar zie je hem in een hele andere setting. Niet van je la vloer, zowel thuis als op het werk.